Welkom allemaal en welkom aan de burgemeester. Ik kom speciaal de boutique openen. Uh, bijzonder om te zien hoeveel mensen er inderdaad op deze opening afgekomen zijn. Dat is heel hard verwarmend. Ik uh, liep uh, pas geleden met mijn ouders uh, door het dorp. En uh, toen kwam ik met mijn moeder langs de winkel en die sloeg meteen aan. Die zei, oh jullie hebben een, jullie hebben een dorkas in het, uh, in het uh, dorp, wat ontzettend leuk. En uh, ik uh, heb uh, gelezen wat een mooi initiatief het is. Wat een... ...goed werk te gedaan wordt, ook met tweedehands uh, spullen. Uh, wat natuurlijk sowieso vanuit duurzaamheidsoverweging al heel erg goed is om daar uh, mee bezig te zijn. Maar dat er ook vanuit uh, die, uh, het geld dat daarmee ge, uh, gegenereerd wordt... ...dat er ook hele mooie projecten in, het, uh, in ontwikkelingslanden en in het buitenland gedaan worden. Wat natuurlijk een heel erg goed, uh, goed initiatief is en heel trots om zo'n mooie uh, boutique in ons dorp te mogen hebben. Altijd Als ik een keten om heb, heb ik een stropdas om. Maar zelf heb ik er niet zo heel veel mee, dus ik vind het wel leuk om hem door te mogen knippen. Ja. ja. ja. Dat ja. Dat dat lukt. Nou, bij deze. Oh. Ja, hij komt er mee naar binnen. er allemaal mee. De boutique, ja, uh, hoe is die eigenlijk ontstaan en waarom? Hier in omstreken, in Capelle, en omstreken is er eigenlijk nog niet zo'n winkel als deze. Dus uh, ja, we hebben geprobeerd om alle vrijwilligers enthousiast te krijgen. En wat ook ontzettend leuk is, dat er uh, een aantal nieuwe vrijwilligers ook dankzij de boutique, denk ik, toch wel gekomen zijn. De jongste is uh, 16, ze is er. Nou, ik hoorde dat ze vrijwilligers nodig hadden en ik was aan het kijken en ik dacht nou, ik ga het gewoon eens proberen en toen uh, ben ik langs geweest en toen zeiden ze van nou uh, jij mag in de boetiek gaan staan met een andere vrijwilliger die ik kende en uh, dat was uh, best wel leuk de eerste keer en toen dacht ik van nou ga ik nog eens gewoon een paar keer proberen en toen dacht ik van ja dit vind ik wel gewoon echt leuk en uh, ja dat het vrijwillig is dat maakt mij niet uit want dat vind ik juist best wel fijn ik bedoel je helpt en mensen en ik vind het heel erg leuk om te doen. Ja, de winkel achter is eigenlijk onze grote kringloopwinkel, waar uh, allerlei dingen verkocht worden. Uh, maar ook dames, heren en kinderkleding, maar ook meubels, huishoudelijke artikelen, uh, speelgoed, uh, boeken, allerlei. En de voorkant heeft eigenlijk een, uh, toch een ander karakter. Dus uh, de bedoeling dat er uh, wat mooiere dameskleding uh, wordt verkocht. Dus uh, vooral uh, merk- en uh, kwaliteitskleding. En uh, ja, we krijgen ontzettend veel leuke reacties, ook dat er uh, in het dorp zelf en de omgeving, dat er toch echt een beetje een speciale, echt een, uh, ja, een mooie uh, tweedehands winkel is. Ja, Dorcas is een heel mooi initiatief, uh, waarbij mensen uit kapellen uh, tweedehands spullen kunnen brengen, die dan dorkas vervolgens weer verkoopt. Om daar goede dingen mee te doen. Dat snijdt eigenlijk meerdere kanten. Het is een heel mooi initiatief wat je dus in een kernenskapelle eh, zomaar een plek heeft. En daar mogen we heel trots op zijn.